Ehm, uh, goedendag iedereen die kijkt. Iedereen die kijkt, ook een goeie dag. Uh, ik heb hier een versterker voor mij staan van, uh, van mijn schoonbroer, Jorie. En die is kapot. Want die doet niks meer. En hij heeft gevraagd aan mij. Ik moet er een keer aan kijken. Voilà, het is gebeurd. Ja, hij wil waarschijnlijk dat die repareert. En we gaan daar ons, ons best voor doen, natuurlijk. Het schijnt dat hij nu meer schakelt. We het straks zijn. Hè. Ik zal hem voor contact steken, anders gaat het niet Zo. Dan drukken we allemaal. aan. We zouden moeten een klik horen. Daar zit er een relais Die moet dit zien. Nee, dus dat doet hem niet. Oh, gaan we hem maar terug uittrekken en dan ga ik hem zo doen. Zo, voilà, faskjes los. Zou je zou daar nog van alles moeten in zitten. Ja. We gaan even kijken, want dat is ook een beetje een surprise, want dat is een marans. Een marans, ja? een marans. Zo kwaliteit. Marans, heeft toen nog eens veel geld gekost. Nu gaan we een keer zien ze. Ja. Twee zijkeringen. Als dit doen. Dan moet het eens gaan zien. Ik dan wel een even bezig krijgen, of dat toch wel tussengevallen blijft. Ik ben niet aan het stukken. Zo, een keer laten zien wat, uh, wat dat eigenlijk allemaal is. Er staat zoveel in, hè. allemaal componenten, en een dikke transo, uh, een kleine transo, uh, koelichamen, dat is voor uh, transistoren of uh, eigenlijk de, de, de nijntrap te, te, ja, te af te koelen. Dat is de voeding, hier. Voeding, versterker. Dat is ook van de voeding. Uh, dat is eigenlijk, ja, moet je dan gaan zeggen de, een verdeling van de, de aansluitingen hier van achter. Je verdeelt dat naar, uh, ja, ja naar, naar wat dat dan moet verdeeld worden. Naar uh, zoals de balansregeling, de volumeregeling en uh, wordt allemaal dus uh, naar daar uh, gestuurd. En deze hier van voor allemaal zijn de bedieningen hè. dus dat weten we wel he. Dit is wel een probleem met het een of het ander in de voeding denk ik. We gaan een keer zien of er spanning binnenkomt, de kabel kan kapot zijn. Hè? Uh, ik heb nog iets ontdekt. Uh, er zitten nog andere zekeringen in dan de gekende zekeringen. En dat zijn de deze hier allemaal. Die. Dat zijn allemaal zekeringen. Miljarden. Moet ik die een hele versterker los Voor die een print eraf te krijgen. Ik zal dat eens laten zien. Ik zou die print er hier meteen uit krijgen, maar ik kan niet, want dan zit daar mijn hoekje vast, dus moet die even sterker eruit. En dan hopelijk kan ik het dan zien. Op eerste zicht niks, op tweede zicht niks, op de derde zicht heb ik nog niet gezien. Uit, Zij kringen los solderen en testen. Ja, uh, ik had er al gecontroleerd. Sorry dat ik het niet heb laten zien. Maar... Ik had de camera vergeten aan te zetten. Ik weet het, ik heb nog een zuikdompje. Deze De daar zijn wel content van die werken allemaal, die zijn allemaal in orde. Dan ga ik daar die grote condensateurs afhalen. Wat pak een verslijtend is. En nog vol natuurlijk. Maar als die zo vol zitten, dan verwacht ik wel dat die nog in orde gaan zijn. Daarvoor gebruiken we dus de verslijtende 63 volt, 1500, uh, 1200, wat zeg ik nou, 1200 microfarad. We gaan eens een keer kijken dat dat nog wel in orde is. Deze met goed. Deze is dan goed. Dus dat wil zeggen. Dat we ze allemaal eerst een keer gaan oplassen. Opsolderen. Gaat die truc allemaal deftig contact maken. Ja, dat is een... Tijd erover te schoppen. Jokke, jokke, jokke. Dat is gedaan. Alles vroeg met elkaar. En nog eens proberen. Zo, ik heb hem in elkaar gestoken. Ik wil een keer Zie je dat? Mottige contacten. Oei. Dat is minder goed. Hij spreekt terug af. Nee, nee, dat is in orde. Ting. Dan moet hem nog eens opvringen. Dat Is goed. brand. Oh, een beleggenbol. Voilà. Zijn knoppen er drie op zitten. Ah ja. Dat moeten het nog eerst vastmaken. Voilà. We gaan hem eens testen. Ik ben aan het aansluiten. Ik heb zo van die prullenboxjes nog. Ja, ik heb niks anders. Ik zal dan een keer moeten een paar serieuze gaan halen. En waar ga ik die aan aansluiten? Ik ga die aan de, de AUX aansluiten. Hè. Hups. Voilà. Ik ga daar met een p 2 3, 4, 6 speler op aansluiten. Dat is dat. Ik ga het op het laagste zetten. Wat heb je van het pakken? Hoe is ze mee? Ik ga die rijden. Heel die hier zit de DNA staan. Of niet nog. Uit. Aan. Je moet nog spelen ook. Hij is bezig. Aan. moeten we. Nog wel zeker. Zo. Hoi maar for my is when you make Nou ja, wel, kan alle werk wel. Zo. Het is goed, ja. Zo, eh. Uh, de versterker is in de zakjes. Wat ik toch ga doen. Als je nog eens die, die potentiometer kuist. Ik denk dat het toch niet slecht gaat zijn. Met die schakelaarjes als wat proper maken. En dan is ze hem gediend. Weer voor een jaar of tien. Dat is toch wel goed hè? Beter als een nieuwe gaan kopen. Kost ze rond de vier, vijf. Tot meer. Eh, uh, euro's tot duizenden waarschijnlijk, dan valt de te wat je wilt. Goed. We zijn wel content.